Beste dames en heren, er is een gevaarlijke wet op komst. Een bedreiging voor onze burgerrechten en de manier waarop we omgaan met communicatie. Ze noemen het de Sleepwet en de Piratenpartij is tegen. De Sleepwet geeft inlichtingen en veiligheidsdiensten toestemming om massaal communicatie af te luisteren en op te slaan. Je telefoon, computer, tv, horloge, smart speaker. Als de wet doorgaat, mogen ze, wanneer één iemand ergens wordt verdacht, de gehele wijk afluisteren. Onderzoek heeft aangetoond dat deze willekeurige manier van afluisteren niet effectief is tegen terrorisme. Ik ben voor gericht onderzoek. In het voorstel staat dat verzamelde data doorgestuurd kan worden naar andere landen. Zonder dat dat eerst wordt geanalyseerd. Fucking slecht. In sommige landen wordt de bevolking 24-7 digitaal gecontroleerd. Deze wet is een stap in de verkeerde richting. Wanneer je eigen veiligheidsdiensten je afluisteren, ben je niet meer vrij om te zeggen wat je vindt van je eigen overheid. De sleepwet maakt tevens een DNA-databank legaal. En daarmee maken we genetisch profileren mogelijk. Zonder bewaartermijn, die gegevens gaan nooit meer weg. Zonder goed toezicht moet deze wet van tafel. Massa surveillance op jouw apparaten in jouw huis is in strijd met je recht op privacy, met de vrijheid van meningsuiting, met de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, met je recht op een eerlijk proces en je recht op een gelijkwaardige behandeling. We hebben één kans om aan te geven dat wij dit niet willen in Nederland. Een stem tegen de sleepwet is een stem voor een betere wet. Op 21 maart kun je stemmen tijdens het referendum. Dus informeer jezelf, denk na en stem. Nou, welkom allemaal in, in het Huis in Utrecht, waar onze eerste Piratenpartij, Piratenpartij Utrecht, moet ik zeggen, debatavond over de wet en inlichting en veiligheidsdiensten gaan houden. Um, je bent de gast bij de Piratenbeleid Utrecht, vandaar dat logo ja. oh, dat logootje. Zie De Piratenbeleid Utrecht. is degene die deze organiseert. We doen het door heel Nederland geen vrijbestemming in Leeuwarden, kijken op onze agenda waar we nog meer zijn. Uh, ze noemen het de Sleepwet. De voorstanders van de wet vinden dat niet zo'n leuke naam. Nou, uh, je ziet ook wat van die, van die grote visnetten hangen hier bij de ingang. Om te illustreren wat we daar nou mee bedoelen, kom ik zo goed terug. Officieel is het de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Daar gaan we vandaag over spreken met. Uh, Kees Verhoeven is hier van D66 en uh, Arjen Kamphuis. Die stelt zichzelf zo meteen voor, die heeft iets op privacy. Dat ziet uh, iets open. En dan ben ik, ik geef de, de kick-off hier. Eerst een stukje presentatie van wat is dit nou voor wet. En dan is daarna Kees met, uh, met, uh, met zijn verhaal. Dit is de agenda voor vanavond. Na uh, de keynote van uh, Kees Verhoeven heb je eventjes om wat, uh, een kopje koffie te halen. Kom snel terug, want we hebben muziek uit Utrecht van Van Piekeren. En daarna is Arjen Kampuis aan het woord. Daarna gaan Kees en Arjen en ik hier met elkaar en met jullie in gesprek over de voor's en tegens van deze wet. Dat is wat die Piratenpartij met deze uh, avonden uh, wil bereiken. Dialoog met jullie. We willen horen van jullie waar je mee zit. Uh, wat je ervan vindt. En samen met jullie tot een mening komen van... Uh, hoe moet het dan verder als deze wet niet goed genoeg is? Daarvoor kan je uh, vragen stellen. En je hebt allemaal een briefje gekregen bij binnenkomst. En een pen, als het goed is. En we hebben daar een, een, een doos staan, daar kan je je vragen instoppen. Zo een stembox, noem je dat. En uh, ja, daar kan je dus meer mee doen dan alleen zeggen dat je voor of tegen bent. Alright. Dit is de presentatie over die wet. En ik ga beginnen met... Uh, uh, wat vooraf ging aan deze uh, wet. Um, en even flink eind terug. Want als je kijkt naar uh, uh, waar deze bevoegdheden voor gaan, voor, de, voor, de, voor de, onze veiligheidsdiensten, dat is een andere bevoegdheid dan voor, um, voor de politie bijvoorbeeld. Er zijn andere wetten voor. Hier heb je het over de inlichtingendienst en de, de algemene inlichtingendienst en de militaire veilig, uh, veiligheidsdienst. En, maar veel, veel verder daarvoor had je in Nederland. Dingen als briefgeheim heb je nog steeds. En hoe zit dat nou met dat briefgeheim? Hé, wat je in de envelop stopt en dichtplakt, dat mag niet zomaar opengemaakt worden. Hoe vertaalt zich dat naar hoe je tegenwoordig communiceert met uh, e-mailtjes e bijvoorbeeld? En op welke manier kan daar uh, ingekeken worden? Nou, wat is, dan die, wat is er goed aan die wet? Wat is er niet goed aan? En waarom vinden wij dat je tegen moet stemmen op 21 maart? Eerst over dat sleepnet. De analogie is van een visnet. En um, het, het idee is, als er nou zo'n visje... Kijk, oh, ik heb een lampje als het goed is. Als er daar nou een visje in zit waarvan je denkt, oh, er is misschien wel wat mee. Dan kan je in de omgeving daarvan uh, informatie afvangen. Bijvoorbeeld bij jou thuis in de straat. Als daar iemand woont waar een verdenking op is. Dan kan je het internetverkeer uh, wat op jouw touwtje gaat uh, afluisteren. En dan in de hoop dat je niet alleen van die persoon waar verdenking op is, uh, de informatie vindt. Ja, hoe groot dat sleepnet is, dat is niet gedefinieerd. Dus wat ze zeggen is, we houden dat klein. En dat hoop ik dan maar, maar uh, ja, het kan zo groot zijn als het nodig is. Er is een, um, er is een soort regeltje gekomen in het regeerakkoord van, uh, van het huidige kabinet, waarin ze zeggen, um, we gaan dat ja, zo, zo beperkt mogelijk doen. Ofzo. Dus een sleepnet moet je het eigenlijk niet noemen, maar hoe groot het echt is, dat wordt niet genoemd. En um, ja, Het is geen wet ofzo, het staat in een regeerakkoord en als de regering weg is, wat is er dan nog over van die regel? Dit staat er precies in en daar staat veel meer in met kleine lettertjes. En wat er ook in staat is dat informatieuitwisseling uh, gedaan kan worden met partnerdiensten. Wat daarmee bedoeld wordt zijn veiligheidsdiensten van andere landen. Maar welke landen dat zijn, ik heb ze niet kunnen vinden. En uh, by the way, als de minister vindt dat het ook buiten die partnerlanden gedeeld zou moeten worden, dan, uh, ja, dan doet hij dat ook. Dus die beperkingen in de wet die, uh, waaraan gerefereerd wordt, die vallen wel mee. Hier dan dat briefgeheim, dat staat in onze grondwet. Je mag niet zomaar post van iemand openmaken. En je kent misschien de voorbeelden wel van, uh, van uh, wat er gebeurde in, in, achter het ijzeren gordijn vroeger in de jaren 80 en daarvoor. Waarin uh, Oost-Duitsland uh, uh, toch brieven openmaakte en dat op een industriële schaal eigenlijk. En dan weer dichtplakte nadat ze dat gelezen hadden. En uh, dat briefgeheim is dus misschien ook maar beperkt. Maar in Nederland mag je niet zomaar de post van iemand openmaken en lezen. Maar hoe zit dat nou met berichtjes die jij schrijft dan? Want jullie doen uh, e-mailen en je, je typen berichtjes in je WhatsApp en in je, in je Facebook en in je andere programma's. Um, mag daar zomaar in gekeken worden, dan is dat briefgeheim daarop van toepassing. En wat de, uh, de voorstanders van deze wet zeggen, is uh, ja, met al die nieuwe technologie, al die internettechnologie, uh, moeten we ook mogelijkheden krijgen in, uh, in, uh, in die nieuwe communicatiemiddelen. Nou, dit is alweer een, een tijdje terug. In 1997 werd dit gezegd. Van uh, moet e-mail dan onder brief gaan? Maar als jij een mailtje stuurt en je encrypt het niet, je versleutelt het niet, kan je de analogie maken met zeggen, well, ja, dat is eigenlijk, eigenlijk is een aanzichtkaart. Die kan iedereen inlezen. En waarom, als dit in 1997 in, in de krant stond, weten we nu nog steeds niet hoe dat dan werkt met e mail versleutelen, met het dichtplakken van een envelop van een digitaal berichtje. Nou, en als je het dichtplakt, want dat, dat zie je ook in het nieuws, hè, want uh, WhatsApp en andere online kanalen die zeggen, wij versleutelen het tegenwoordig, wij encrypten het. Um, ja, dat is dan wel zo. En dan krijg je dit soort situaties dat, uh, dat overheden zeggen van oké, okay, maar die encryptie moet dan wel zo zijn dat wij, er, dat wij er wel in kunnen kijken. En dan zit je weer met je briefgeheim. En uh, in Nederland zeggen ze dat willen we niet. Uh, encryptie vinden we belangrijk en je moet gewoon kunnen versleutelen. Uh, ja, maar als we dat dan Europees gaan uh, regelen, waar blijf je dan met je Nederlandse, uh, met je Nederlandse voorkeur voor encryptie? En sommige landen proberen het ook te verbieden. Dit is allemaal in, zolang, zolang Engeland er nog in zit in ieder geval, dit is allemaal in de Europese Unie, hè, wat, wat hier, zich hier afspeelt. Nou, dan naar die WIF. Uh, wat eraan vooraf ging, de vorige wet uit 2002. En uh, na een tijdje werd, werd gevraagd om meer bevoegdheden. De commissie ging daarover nadenken. En um, uh, dat leidde tot uh, internetconsultatie. Je kan meedenken over een, een, een, een tekst die is opgeleverd. Ik kan op inschrijven, je kan erover me meedenken. zijn partijen die dat gedaan hebben. Nou, Kees Verhoeven heeft uitgebreid ook uh, voorstellen gedaan voor verbetering. En uh, daar wordt wel of niet wat mee gedaan. En vervolgens stemt de Eerste en Tweede Kamer erover. Wordt het gepubliceerd in, uh, in de staatscourant. En dan is het een aangenomen wet. Deze wet is aangenomen. Want de oude verstond, verstond niet meer. Hier is het punt wat, uh, wat gemaakt wordt van... Uh, Waarom dan een nieuwe wet nodig was. Nou, er zijn twee commissies die hier uh, relevant zijn waar je van hoort. Commissie van Toezicht en uh, controle achteraf. Dus controle vooraf en controle achteraf. Maar de controle achteraf rapporteert aan dezelfde minister die verantwoordelijk is voor, uh, voor de uitvoering van deze wet. Je zou kunnen zeggen als je het zwart-wit maakt, uh, de slager kunt zijn eigen vlees. Want als de, de, de toetsingscommissie achteraf zegt, dit kan echt niet, dan zeggen ze dat tegen die minister. Waarom willen we deze nieuwe bevoegdheden? Nou, het punt wat gemaakt wordt, is het punt wat wel vaker gemaakt wordt op het moment dat er aan privacy getornd wordt: iets met uh, terrorisme of kinderporno en zo. En uh, is dat nou wel zo? En uh, nou, dat wordt dan wel, dat punt wordt gemaakt. De kans op aanslagen is groter als we niet die bevoegdheden hebben. En het punt wat je daar tegenover zou kunnen stellen, is: Ja, maar hoeveel concessies wil je doen aan je recht op privacy voor die vermeende? Uh, extra mogelijkheden om aanslagen uh, te voorkomen over ik zeg voor meende want bij al die aanslagen van de afgelopen jaren zag je binnen een week of een paar weken het bericht van we hadden hem eigenlijk al uh, op het oog we hadden hem al in het vizier en we hebben er alleen niet uh, voldoende op gereageerd of op doorgepakt ja en misschien heeft hij een punt maar wat nou als we deze wet hebben aangenomen dat hebben we nu en er komt een grote aanslag uh, zijn we niet tegen beschermd. Wat je nu opslaat met deze wet gaat nooit meer weg. Er wordt gezegd, er is een bewaartermijn. Je mag het met drie jaar bewaren of meer of minder. Maar we delen die data ook met buitenland. Wat denk je nou? Gaat de Verenigde Staten op die lead drukken na drie jaar of zo? Omdat wij dat vragen. En overigens, als wij onze informatie die we afvangen delen met een buitenlandse dienst. Aan wie delen zij dat dan verder? Wat voor garanties zijn er? op Die zijn er niet. Alles wat je nu opslaat gaat nooit meer weg. En als je het nu opslaat. Een interessante database. Ik zal me goed, goed beschermen dan, zeg maar. Want, uh, uh, ik zal, buitenlandse mogelijkheid wil daar misschien wel in kijken. Hoe veilig is die data als je hem opslaat? En de enige manier om het echt veilig te krijgen, is om het niet op te slaan. Nou, die, die, die aanslagen, waar zo meteen een paar voorbeelden voor langskomen, die, uh, ja, daar, daar zag je achteraf van dat de, de, de dader vooraf eigenlijk al uh, gevolgd werd of in beeld was. Dus je zou kunnen zeggen: we verzamelen data. En uh, ja, we hadden hem eigenlijk al. We hadden die speelt ook wel in, in, de, in het beeld. Waarom ga je dan een grotere hooiberg maken? Meer data is niet meer veiligheid. Wat je zou kunnen doen is beter rechercheren en beter doorpakken. Hier heb je een paar van die aanslagen van verdachten die al in beeld waren van de diensten. En eigenlijk is dat elke keer opnieuw. Komt dat in, uh, in, uh, in, in het nieuws. heel te hem in de gaten. En bij de volgende aanslag hebben wij... Uh, onze data opgeslagen gaat nooit meer weg. En het is niet alleen data vanaf je internettouwtje, want daar hebben we het over. Wat jij thuis intypt of hier in de zaal intypt op jouw apparaat uh, via internetverbindingen. T wat in die wet zit is ook een DNA databank. Genetisch profileren, wat mogelijk werd gezegd in het filmpje. Uh, genetische informatie van jou en van je kinderen gaat nooit meer weg. We slaan het op, dit een database kan gedeeld worden, gaat nooit meer weg. En Misschien doen we nu niet aan genetisch profileren, maar wie zegt mij hoe we dat doen over vier jaar of acht jaar? En hoe buitenlandse overheden dat doen. En misschien geven we die data niet eens, maar hoe veilig is het opgeslagen dan? En de enige manier om het veilig te maken, is om het niet op te slaan. Nou, hier staat dat uh, stukje tekst van het regeringkoop nog een keertje. En daarin staat, van, ja, we, we doen alleen maar uitwisselen met partnerdiensten. Behalve als de minister het vindt, goed vindt, naar nou, niet partnerdiensten. Wie zijn dat dan? Waar staat dat? Met welke overheden delen wij die uh, informatie? En welke garanties heb je dat die informatie... Uh, uh, niet meer weggaat. Nee, hij gaat nooit meer weg. keer opgeslagen gaat die data nooit meer weg. Hier heb je een voorbeeld van zo'n bevriende dienst, denk ik dan maar. Uh, de Verenigde Staten. Die, uh, ja, je kent die afkortingen misschien niet, maar zo ingewikkeld is het niet. Centcom, Central Command, Paccom, Pacific Command. Iets met Pentagon, iets met militair, zeg maar. Nou, die zullen de beveiliging wel goed op orde hebben. En ook de backupjes. En dat was ook zo, bestand Centcom Backup in Amazon Web Services. ja, wordt een beetje, uh, beetje, beetje technisch allemaal. Maar wat hier eigenlijk staat is, er stond een backupje in een clouddienst. En uh, dat was niet zo goed versleuteld. Dus Kleinigheidje hou je altijd. Dus hoe veilig is je data op het moment dat je deelt met deze, deze, deze diensten? En by the way, onze diensten zullen daar werken ook gewoon mensen. Dus dat, dat, uh, waar mensen werken, uh, worden fouten gemaakt. En, uh, de enige manier om fouten te voorkomen is om die data niet op te slaan. Hier is een voorbeeld van een andere database die wel opduiken zijn in Nederland. En een, een, een onderzoeksmanier die we aan de belastingdienst geven. Siri. En nou ja, als je dan gaat zoeken, mensen noemen het googlen. Ik zou liever zeggen als je de, de Go of Startpage gebruikt zo, Maar het idee is hetzelfde. Als je gaat zoeken naar um, hoe gaat de belastingdienst dan om met die informatie en met Siri. Dan zie je ook dat dat niet goed gaat dat daar fouten gemaakt worden. Ook daar werken mensen en de beste manier om die fouten te voorkomen is om die data niet op die manier te koppelen en op te slaan. Ook dit stond gewoon in de krant. En wat gaat er nu in de krant Gisteren 6 maart 2018? We geven de Fiat dezelfde permissies eigenlijk om dit soort recherche te doen. De Piratenpartij stelt dat we op een verkeerd pad zijn hiermee. Dus dat is er mis met die WIF niet meer data, maar gericht rechercheren. En, um, en ja, die, die, die, die daders waren al in beeld. Dus meer data verzamelen, daar wordt het niet veiliger van. We hadden ze eigenlijk al. We doen ook concessies aan uh, bijvoorbeeld het medisch beroepsgeheim. Op het moment dat je alle data van iedereen kan verzamelen. En het is niet, het is niet dat heel Nederland wordt afgetapt. Het wordt gedaan in jouw straat, of in jouw dorp, of in jouw stad. Maar er zit geen grens aan. En uh, ja, dan is het ook de data die... Uh, tussen jou, ik moet naar de camera toe lopen, dankjewel Maarten, die, die tussen jou en je arts uh, gedeeld wordt. En medisch beroepsgeheim is hiermee dus eigenlijk geschonden. Als je daar meer van wil weten, uh, komende vrijdag doen we nog zo'n presentatie. Leontien gaat hier veel verder op in. En ook dat komt online, dus daar kan je daar verder van kijken. En mensen hier in de zaal, daar zitten ze, dus dan kan je daar meer verder praten. DNA-databank, op het moment dat je genetische uh, informatie van mensen opslaat, het gaat nooit meer weg. En misschien doen we er nu niet uh, vervelende dingen mee, maar wat doen we over vier of acht of, of whatever, hoeveel jaar. Het zijn ook jouw kinderen waar die informatie van verzameld wordt. Oh ja, en overigens, uh, ze mogen ook bestaande DNA-daten elkaar uitlezen. Dus nou ja, noem maar eens iets, we verzamelen DNA-gegevens van, uh, van, uh, van, van verdachten. Uh, we doen hielprikken. Dus overal waar genetische informatie verzameld wordt, dat is ook toegankelijk voor de, voor de veiligheidsdiensten ander ding waar uh, een punt van gemaakt wordt is als jij uh, een journalist bent en iemand komt met een stukje informatie naar jou toe en uh, een misstand noem de bouwfraude of zo. Ja, dan de, de veiligheidsdiensten zien dat ook. Nou, zullen ze met zo'n bouwfraude voorbeeld misschien niet uh, hele spannende dingen doen. Maar wat nou als jij een misstand te melden hebt van je eigen overheid of van zo'n bevriende overheid? Kan je dan dat gesprek met die journalist nog veilig voeren? En jullie zijn allemaal journalisten, want wij zijn samen. Als burgers in Nederland, de mensen die de Tweede Kamer weer controleren. En op het moment dat je niet meer vrij met elkaar kan communiceren over internet, op het moment dat je daarin afgeluisterd weet, kan je dus ook niet meer vrij je eigen overheid controleren. We zijn allemaal journalisten, zou ik maar zeggen. Grapje van uh, van Loesje. Dus samenvattend: je weet niet in welke land het wordt opgeslagen. Het is niet alleen in Nederland. Het wordt gedeeld met het buitenland. Dus ja, staat het eigenlijk overal. En je weet niet welke conclusies eruit getrokken worden. Je zou het voorbeeld kunnen maken, straks zij op Schiphol, met je paspoort. Je wil vliegen naar Amerika. En, en die douanebeambte die zegt, ja maar rode lampje brandt. Je mag niet, je mag niet in dat vliegtuig. En dan zeg je, waarom dan niet? Ja weet ik veel, rode lampje brandt. En uh, je komt ook niet meer uit die database. Je weet niet welke conclusies getrokken worden door welk bewind in welk land. En uh, een paar jaar geleden was Turkije misschien een prima land om te zijn. En te praten met mensen van... Uh, van de Coruscant-partij, wat, wat daar de piratenpartij is. Nou, als je het nu, do <coughs> pardon, als je het nu doet, dan, uh, dan is dat een stukje minder makkelijk. En hoe zit dat straks in, uh, in die Verenigde Staten of andere bevriende landen? Dat weet je niet, maar je data ligt er wel. Nou, daar is het referendum voor uitgeschreven. gaan we allemaal over stemmen, als we willen tenminste. Uh, 21 maart. Er worden ook rechtszaken voorbereid. En um, er zijn al rechtszaken gevoerd. Dus, maar, en het laatste puntje hier is uh, opleidingen. Dat is wat we hier doen, dat is doen, wat we doen met deze sessie. Uh, nou, Hier heb je dan die, uh, de referendum, misschien wel het laatste referendum van Nederland. Het laatste raadgevend referendum van Nederland. Je hebt misschien meegekregen dat uh, dat uh, in voorbereiding is om die referendumwet af te schaffen. Dit referendum is er nog. En mensen zeggen, is dit wel het juiste middel? Nou nee, ik heb liever dat die, dat die Tweede Kamer gaat praten met de bevolking en kijken van wat voor bevoegdheden vinden we dan wel goed. En dan samen met elkaar een goede wet uit, uh, uh, uitwerken. Kennelijk is dat hier op zo'n manier gedaan dat genoeg handtekeningen zijn verzameld en dat genoeg mensen de zorg uitspreken. En niet de minste instanties ook. Hè? Uh, niet alleen de Piratenpartij, maar bijvoorbeeld MDC International, die uh, hier een punt voor maakt en een campagne opvoert. Nou, dat referendum wordt vervelend gevonden. Je zou kunnen zeggen het wordt gezien als belletje trekken. De piratenpartij ziet dat wat anders. Je ziet het als een noodrem. Een referendum is geen mooi instrument. Ik heb liever dat je zo meteen op een briefje schrijft. Wat jouw vraag is aan Kees of Arjen of aan mij. En dat we daar een gesprek met elkaar over hebben. Maar als je dat allemaal niet hebt gedaan of niet goed hebt gedaan, dan is het wel mooi dat er een, dat er een noodrem is. Als jij straks in die trein naar huis gaat en er is een groot probleem, dan vind ik mooi dat die noodrem erin zit. Eén ding erger dan die noodrem, waar je allemaal blauwe plekken van krijgt, is geen noodrem. Daar krijgen ze ook een grapjes van. Okay. Dus er zijn rechtszaken in, in voorbereiding, er worden rechtszaken gevoerd, eh, ook in het buitenland... Dit is niet niks, het is ook niet alleen in Nederland waar dit zich speelt. Um, maar goed, we hebben hier nu wel een punt te maken. En het punt van 21 maart, en misschien is dat wel de essentie van dit verhaaltje. En dan is het woord voor Kees. Het punt is, wat je nu opslaat, gaat nooit meer weg. Dus, dat is de kick-off van de Piratenpartij. Piratenpartij Utrecht moet ik zeggen, daar ben je te gast. Hier vandaag. Uh, vrijdag zijn we in Leeuwarden, Amsterdam doet het ook, Enschede doet het. Kijk naar onze agenda waar we allemaal zijn. Dit was ik. En de Piratenpartij is tegen. Dit was, nou ik weet ik niet of je er echt was Kees, maar dit is ik, mijn, mijn, mijn inleiding naar, naar Kees Verhoeven, de volgende spreker. Uh, wat ik op internet vond, was je gisteren uh, te, te gast bij Cisco, klopt dat? Ja, dat is, dat is leuk. Cisco is een leverancier van, uh, van switches, een van de marktleiders in uh, internetconnectiviteit. En die had een uh, cybersecurity college serie. Nou ja, het is cool dat dat er is, toch? Het onderwerp klinkt stoer. Cybersecurity College Series. En Kees Verhoeven is niet de minste Spreken Ook superleuk dat je hier bent. Ik geef zo de microfoon aan jou. Wat ik een beetje jammer vond van deze chat Seat, en dat zie ik dan meteen als eerste: heb je vragen neem contact op met Facebook via Facebook. En dan denk ik: Oké, okay, Cybersecurity College Series van Cisco. Dat is echt wereld, wereld, een van de marktleiders van, van netwerkapparatuur. Wil je met ons praten? Ga naar Facebook. Ik ben benieuwd of Kees er iets over te zeggen heeft. is dus Kees Verhoeven. Geef hem een applaus. Uh, dankjewel Rico, um, Ja, Gisteren bij Cisco was ook een, uh, een groot succes, um, eerst werkte alle apparatuur niet maar uiteindelijk heb ik daar inderdaad een college gegeven voor een uh, uitzinnige menigte van, uh, van kijkers um, en ik zal ze inderdaad aanspreken op het feit dat ze dat niet allemaal via Facebook uh, moeten doen, want ik ben het eens met iedereen die zegt dat Facebook niet de poort uh, naar het internet moet zijn en dat ze op allerlei verschillende manieren uh, contact moeten kunnen hebben met organisaties en dat niet altijd maar via Facebook moet. Um, heel veel dank voor de uitnodiging.